Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, Hallo leuke ballonvrienden allemaal. Vandaag ga ik jullie leren hoe je zo'n heel leuk spookje kan maken. En weet je wat het plezantste is aan dit spookje? Het is heel makkelijk om te maken. Wat heb je nodig? Twee ronde witte ballonnen. Maar je kan ook kiezen voor lichtblauwe ballonnen en je kan zelf kiezen voor kwiklinks of linkoloons. Een stukje van een blauwe ballon of witte ballon 260, een stukje oranje ballon 260, een schaar, een zwarte stift en een roze stift. Ik zou zeggen, neem je spulletjes erbij en laten we beginnen. Als we beginnen gaan we onze quicklinks opblazen, dat was lucht uit, knoop dicht, maar knoop hem helemaal van voor dicht, zodat je eigenlijk hier nog een vrije speelruimte krijgt, zodat je de ballon in een leuke vorm kan kneten. O-tah! Tony, fachtig! Tony, Tony, Tony!